Yo gasten van Alves Normal. mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag ben ik samen met Lucky. Wij gaan vandaag erachter komen welk eten bij het Japanse Foodlight Light, Food, Food Light Festival het lekkerste is. Ik denk nee, het Japanse. Ja. Dus wij gaan er nu heen, de rij schijnt dus mega lang te zijn. Wow, de rij is heel lang. Ik vind het niet leuk. Eten. Maar wacht, jij was op die ene kleine vanavond, Nee, ja, ik ben die grote vanavond. Ah. ah. <lacht> Niels is best wel lang. Of is gewoon extreem klein. <lacht> ah. Welke topper, ben jij? Ik ben Marie. Hallo Marie, leuk dat jij daar ook bent. Kom, we gaan eten halen nu, want we hebben één uur om de lekkerste Japans eten te halen. Maar we moeten eerst het Lichtjesfestival doen. Dat ja, is niet aan doen. Wauw. Oké, okay, het eerste hapje. Nou eerlijk, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. De chicken is altijd goed. En dan stick lijkt me ook wel lekker. Het is een soort van saté. Maar dan zonder saté. Wil je mij eens gaan filmen? Ja De gefrituurde kip. Het is zacht of zo. zacht of zo. Er zit veel deeg omheen, maar ja, wat wel echt lekker is. Ik vind het erg lekker. Ik vind dit wel een 8. Het is een wauw 10, maar het is wel een dikke pette 8. Wat heb jij dit? Ja, ik krijg dit ook uh, eh, zeker een 8. Voor mijzelf, persoonlijk vind ik het eerder een 6 Gewoon een 2 Oké, het is zover. Luc gaat nu zijn matcha cookie proberen. Oké. Okay. Oh mijn god, waarom is het zo zacht? Ik wist het altijd wel van We moeten, denk ik, gaan. Ze vragen you hoe you bent have je moet gewoon zeggen dat je fijn not En je bent niet echt fijn, maar je kan het gewoon in gaan, want ze muziek in één keer op maar ik heb hier een Japans biertje om te proeven. We gaan dus nu kijken hoe dat Japanse bier smaakt. <totstitulat> Ik ga dus ook een kimono aandoen. dat is ook voor mannen, dus ik ga ja. het ook doen. Wat zie je er prachtig uit. Wow. En toen kreeg ik ook een kimono aan. En dat was erg leuk. Ik had een beetje een oogje op die met die staartjes. Ze vertelde mij ook dat je hem niet rechts over links moet dragen. Want dat betekende dood. Oh. Wow. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Yeah. Verder mocht ik nog even rondlopen van haar in de kimono. Dus hier komt de modeshow van mij in een kimono. Oh, wat zie ik er toch sexy uit in een kimono, vind je niet? Als laatste gerecht gingen we, zoals je kan zien, de Naruto ramensoep proberen. En van al die lekkere dingen die je hier ziet, wat zou jij willen proberen? Laat dat weten in de reacties. En dit is de originele Naruto ramensoep. Met alle ingrediënten die ook in de Naruto-soep zitten. Uh, ik ben heel erg benieuwd, want ik heb dit heel lang heel graag gewild. En nu is het eindelijk zover. Naruto! Karaoke. Ik zal jullie oren verder besparen. Het einde is nabij. We gaan weer door de prachtige lichte tuin. We hebben genoten, we hebben veel gegeten. Wat was jouw lekkerste gerecht, Luc? Ijs. Wat was jouw lekkerste gerecht, Marie? Naruto. Naruto. En jou? Naruto. Naruto. En heel eerlijk gezegd was mijn favoriete gerecht Zeker de Naruto ramen noedels. Die was zo goed. Ik hoop in ieder geval dat jij deze ook leuk vond. En kan je aanraden om hier ook een keertje heen te gaan. En waar moet ik de volgende keer heen? Laat het even weten. Dan staat er nog maar één ding op wat ik nu moet zeggen. En dat is zoals altijd. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. Later. <tied>